Het was vandaag een bijzonder leuke dag. We zijn vandaag begonnen met het plakken van de affiches. Voor ons de aftrap van deze campagne. Vervolgens zijn we hier in deze prachtige omgeving. Hebben we onze magazine uitgereikt aan onze, onze actieve leden. En vervolgens zijn we in gesprek gegaan met mensen hier in de wijk. Een mooie dag, een productieve dag. En we hebben heel veel opgehaald vandaag. Ja, met ontzettend veel leuke gesprekken. Ontzettend veel opgehaald uit de wijk. En daar zijn we ontzettend blij mee. En we gaan met heel veel enthousiasme richting 21 maart. Daar hebben we zin in.